Goedendag. Ja, de astronomische lente is inmiddels ook begonnen, maar lenteweer, zacht lenteweer. Het zit er nog steeds niet in als we naar de weerkaarten kijken. In de afgelopen dagen. Ja, die hielden ook niet echt over. Toch kan je best wel mooie foto's maken, ook met dit weer. Zeker rond zonsopkomst, toen deze foto werd gemaakt. Dat levert toch wel mooie plaatjes op. Maar we zien al direct ook wat het probleem is. Het is niet droog deze dagen. Er valt van tijd tot tijd toch echt wel flink wat regen. En ook de komende dagen zal dat niet veel anders zijn. En dat heeft alles te maken met de westelijke stroming waarin we zitten. En die eigenlijk van geen wijken weet. Dit is de Jetstream. Een... Band met hoge windsnelheden op zo'n 10 kilometer hoogte. En wat ik daarmee wil laten zien is dat die jetstream vrij zuidelijk ligt. En aan de noordkant van die jetstream heb je altijd met de koudere lucht te maken. Ten zuiden daarvan met de warmere lucht. En wij zitten dus eigenlijk constant in die wat koudere lucht. En dat niet alleen. Als we richting het weekeinde gaan, dan zien we ook dat die stroming meer naar het noordwesten gaat draaien. En begin volgende week krijgen we gewoon weer echt met kouder weer te maken. En dat gaat vooral tot uiting komen in de neerslag. Want we moeten gewoon weer rekening houden dat er wat winterse neerslag kan gaan vallen. Misschien wel een paar natte sneeuwbuien, hagelbuien. Het is allemaal mogelijk. Hier zien we dat op maandag echt weer die glijbaan. En daarna gaat die jetstream weer wat meer westelijk worden. Maar die blijft dan toch nog steeds vrij zuidelijk liggen. Met andere woorden, we zitten steeds aan de koude kant. En koude lucht vinden we dan ook terug in de bovenlucht. Dit is op zo'n 5 kilometer hoogte. De blauwe kleuren geven heel duidelijk aan de lage temperatuur. Nederland bevindt zich hier en wij zitten dus eigenlijk constant aan de koude kant. Laat ik het zomaar omschrijven. En er komt niet heel veel verandering in. In de loop van volgende week komt er misschien een belletje met wat zachtere lucht onze kant op. Maar het is allemaal niet heel uitgesproken. En hier zien we zelfs echt hele koude lucht in Scandinavië trekken begin volgende week. Nou dat valt dan precies samen met die winterse buien. Die ik misschien wel op maandag ga verwachten. Want ze staan gewoon in de weerkaart. Laten we maar eerst beginnen met woensdag. En dan zien we het lage drukgebied nog steeds ten noordwesten van Groot-Brittannië en de westelijke stroming die ingang wordt gehouden door dat lage drukgebied. Af en toe veel wind, zeker de eerste dagen is dat nog het geval. En er trekken dus diverse storingen langs. En die storingen die zorgen voor wisselvallig weer. Moeten we maar eens opletten bij Nederland. Steeds die blauwe vlekken die overtrekken. Af en toe is het even wat droger. Maar buien, dat is toch wel iets waar we rekening mee moeten houden. En dan zien we hier dat lage drukgebied voorbij trekken. En dan gaan we naar zaterdag toe. Dan komt die wind al een beetje in de Noordwesthoek. Dan gaan we nog wat verder kijken. En dan zien we hier alweer die winterse neerslag binnen schuiven. En ja, dan moeten we er gewoon rekening mee gaan houden dat vanuit het noorden er echt weer koudere lucht onze kant op gaat komen. En dat levert dan bijvoorbeeld op maandag, ja, wat winterse buien op. Zo ziet het er wel naar uit. Natte sneeuw, hagel. Het zal niet zozeer wit gaan worden, denk ik. Daarvoor is het te zacht. Maar af en toe een felle bui, dat is zeer goed mogelijk. Misschien ook nog wel met onweer erbij. Kortom, stabiel lenteweer, er is geen sprake van voorlopig hoge drukgebieden zijn niet echt in onze omgeving en als ze in de buurt zijn dan liggen ze niet heel gunstig, want dit is bijvoorbeeld een kerntje van een hoge drukgebied, maar ja dat zorgt nu precies dus voor die noordwestelijke stroming. Laten we maar eerst eens even gaan kijken naar de weerkaart voor morgen. Want morgen gaat die temperatuur wel wat omhoog. 14 tot 16 graden landinwaarts. Aan zee is het met 12 graden iets minder zacht. Maar wel een stevige zuidwestenwind die boven land vaak ook vrij krachtig is. Dat is windkracht 5. En de dagen erna, ja dan blijft het dus wisselvallig weer. Iedere dag hebben we wel neerslagiconen neergezet. Omdat het nou eenmaal allemaal mogelijk is. Temperatuur die gaat dus naar beneden. Weet u nog wel die koude lucht die aan het eind van het weekend ons gaat bereiken. Dat betekent dat we overdag naar een graad of 7 gaan. Dat is ronduit fris voor deze tijd van het jaar. Want dan mag het toch echt wel nu zo smiddags rond die 12, 13 graden zijn. Kijken we ook even naar de pluim. Dan zien we ook die dip wel terug hè, van die lagere temperaturen op maandag, dinsdag. Daarna wel weer iets hogere temperaturen en zitten we vaak rond normaal of er net iets onder, maar we zitten er zeker niet ruim boven... want dit is de lijn voor 20 graden. Nou, dat zie ik voorlopig echt nog niet gebeuren. Kortom, het blijft gewoon ja, toch wel vrij onbestendig lenteweer... en dat wordt ook nog eens bevestigd door de neerslagkansen. Nou, die zien in de eerste dagen is dat allemaal zeer hoog, die kans op neerslag. Dat past helemaal in het beeld, maar ook volgende week... Zijn er allemaal dagen dat er minimaal 50% kans is op een millimeter neerslag? Kortom, ook dat zijn wisselvallige dagen. Nog een fijne dag.